Sinds twee jaar ben ik actief bij Dienje Stad. Ik ben begonnen met huiswerkbegeleiding. Daarnaast heb ik met vrienden wat tuintjes opgeknapt bij oude mensen. En toen ben ik van de ouderen naar de jongeren gegaan. Over die tuintjes, misschien hebben jullie wel eens mooie tuintjes in Ede zien liggen. Dat waren wij. We zijn te boeken. Maar de jongeren, sinds negen maanden kom ik bij een gezin thuis. En het gezin bestaat uit drie vrouwen en één jongen. En die jongen, dat is een maatje voor mij. Ik zag op Facebook zag ik een, een, een, een oproep staan voor een jonge man, van, hij was toen 13, voor een manfiguur in zijn leven. Ik dacht, wauw, dat, dat is echt iets voor mij. Hoef ik niet over na te denken en met een intake met Dienje Stad een Stichting Breder was de eerste ontmoeting daar. Het enige, wat ik wist, het enige wat ik wist van de jongen was dat hij woedeaanvallen had en een hechtingstoornis. Vorig jaar december was er nog sprake van dat deze jongen uit huis geplaatst zou worden met meerdere woedeaanvallen per week. Ik kom er nu negen maanden, hij woont nog steeds thuis en heeft in negen maanden één woedeaanval gehad. Waarom? Je, doet... nou ja. um, je geeft positieve aandacht aan iemand. Wij gaan mannen dingen doen, we gaan, uh, we gaan worstelen, we gaan boksen. denk je, huh, woede aanvallen en dan ga je boksen? Ja, doen. Want er zit zoveel in het koppie en als je daar op een actieve manier mee bezig gaat, dan gaan ze praten. Dan willen ze best. Of we gaan gamen. En hebben we het, uh, ondertussen hebben we het over school, hebben we het over dingetjes of hebben we het over de meisjes in zijn klas. En op die manier kom je in contact met zo'n jongen. En dat is wat vrijwilligerswerk doet. Dat is wat jij kunt betekenen als vrijwilliger als je vrijwilligerswerk gaat doen. En dan denk je, ja, het, kost, het gaat me tijd kosten. Dat dacht ik eerst ook. Maar als je weet en ervaart wat het is, dan kost het geen tijd meer. Want dan wil je het graag die tijd geven. En ik ben van vrijwilligerswerk ben ik meer mens geworden. Omdat je in contact staat met mensen en iets betekent. Dat is belangrijk. Die ervaring gun ik iedereen en gun ik jullie ook. En jullie ook trouwens. Dat was het.